Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 18 van het HAVO Wiskunde A-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 18 gaat over file voorkomen. En eerder in de tekst heb je deze formule gezien. Deze formule is voor deze opdracht heel belangrijk. In deze formule is V de snelheid in kilometer per uur en c de capaciteit in aantal auto's per uur. We hebben ook nog wat nieuwe informatie, die zie je hier. Rijkswaterstaat heeft op dit stuk snelweg gedurende één maandag morgen metingen verricht en bijgehouden hoeveel auto's er passeerden. In de tabel zie je de resultaten gedurende één uur. Op dit stuk snelweg is een maximum snelheid van 130 km per uur toegestaan. Nou, hier zie je een tabel. In de tabel zie je informatie over de tijdsintervallen en het aantal auto's per interval. We nemen aan dat het aantal auto's per tijdsinterval gelijkmatig over het tijdsinterval verdeeld is. Je kunt dan met de hulp van de formule van C bij benadering vaststellen vanaf welk moment de automobilisten vanwege de capaciteit een lagere snelheid dan 130 km per uur Moesten gaan aanhouden. En de opdracht bij vraag 18 is: bereken binnen welk tijdsinterval de automobilisten voor het eerst een lagere snelheid moesten gaan aanhouden. Dus ze gaan 130 km per uur. Je ziet hier die intervallen en het aantal auto's. En we gaan dus kijken vanaf wanneer moeten ze een lagere snelheid aanhouden. Dit is een hele ingewikkelde opdracht. En niet zozeer omdat de berekening zo moeilijk is. Maar wat hier vooral lastig is, is dat je heel veel informatie hebt en dat je goed moet kijken welke informatie je precies nodig hebt. In deze video ga ik je laten zien hoe je deze opdracht netjes uitwerkt. Het is handig om eerst even na te denken over de aanpak. Nou, de snelheid is 130 km per uur. Dus we gaan in de formule van net v is 130 invullen en dan berekenen we de waarde van c en c is de capaciteit op de snelweg in één Uur. Vervolgens ga je die omrekenen naar capaciteit per 5 minuten, want deze intervallen duren maar 5 minuten. Die formule gaat over uren, dus dat reken je om naar 5 minuten, want dan kan je het met elkaar vergelijken. Daarna bereken je in welk tijdsinterval de snelheid omlaag moet, omdat er te veel auto's zijn. Dat kun je eigenlijk gewoon aflezen in de tabel en dan hebben we het antwoord gevonden. Oké, okay, we gaan de opdracht uitwerken. We gaan eerst even terug naar de formule. Dit was de formule. De snelheid is 130, dus die ga je invullen in deze formule. Dan krijg je deze berekening en als je dit uitrekent kom je uit op 1725. Zoveel auto's per uur is dus de capaciteit van de snelweg. Maar in deze tabellen zien we een interval van 5 minuten. Dit is per uur, daar past 12 keer 5 minuten in een uur. Dus als je de capaciteit per 5 minuten wil weten, dan moet je het delen door 12. En dan kom je hierop uit. 143,75 auto's per 5 minuten. Nu gaan we kijken vanaf wanneer is het voor het eerst te veel. Nou, Dit kan, dit kan ook, maar dit wordt al een beetje krap en vanaf dit moment kan het niet meer. Want vanaf die 189 is het voor het eerst meer dan de capaciteit. De vraag is. Binnen welk tijdsinterval? Nou, Dat is dus vanaf 189 en dat is dit interval. Dus het antwoord is op het interval van kwart over zeven tot tien voor half acht. Nu hebben we dus het antwoord gevonden en zijn we klaar met deze vraag. Ik zei al aan het begin, dit is een moeilijke vraag, maar niet per se vanwege de berekening. Want je ziet, die is vrij makkelijk. Maar je moet dus vooral goed overzien wat je hier allemaal moet doen. Het gaat dus over de snelheid. 130, vul die in in de formule, reken dat om naar auto's per 5 minuten, een soort te de delen door 12. Dan zit je dus voor het eerst hier te kijken en dat is dus het interval. Deze opdracht gaat over het onderdeel formules. En als je nou meer wil weten over dat onderdeel, dan kan ik je het volgende adviseren. Allereerst kun je gebruik maken van deze opgave in dit examen. Dat zijn er heel veel, opgave 1 en 3 en alle opgaven van 13 tot 22. Die gaan allemaal over formules, dus dan kun je heel goed met dit onderdeel oefenen. Als je meer wilt weten over de theorie, kijk dan eens op mijn YouTube-kanaal, Malt Menno. Je vindt daar heel veel handige video's en in hoofdstuk 11 vind je alle video's over formules en variabelen. En dan vertel ik je dus precies de theorie die hoort bij dit onderdeel. Als je nu echt heel goed wil voorbereiden op het eindexamen, Doe dan mee aan mijn online examentraining. Die vind je op mijn website En Met die online training kun je aan de hand van 200 video's en opgaven stapje voor stapje voorbereiden op het examen. Ik heb in die training bijvoorbeeld alle examens vanaf 2017 helemaal uitgewerkt. Dus ook dit examen en er zitten dus ook heel veel vragen in over dit onderdeel. Dat was mijn uitleg over deze vraag. Ik wens je heel veel succes met het examen en ik hoop natuurlijk dat je slaagt.